De Moerad Hydrating Toner is een uh, lotion die heel verfrissend is. Je spreekt hem op nadat je je huid gereinigd hebt met de uh, cleanser van Moerad. En hij zorgt ervoor dat het vocht beter wordt vastgehouden in de huid. En uh, dat je je huid voorbereidt op de verzorgende producten die daarna komen. Nou, hij is ook heel makkelijk in gebruik. Ik zal het even voordoen. Het is een spray. Dus je spreekt hem eigenlijk... Twee spreetjes. Mmm, en hij ruikt heel